Wij gaan door naar ons volgende onderdeel. En dat is een interview met medisch psycholoog Mirella Habibovic. Ik hoop dat ik het ook hier goed uitspreek. Geeft u Mirella ook een hartelijk applaus. Ja, ja, wat je wil. Pak een, uh... Ja, die staat net wel gezellig, hè? Ja, precies. Pak, pak er een microfoon bij. En, uh, want ik werd gelijk ook door de organisatie uh, gecorrigeerd. Want die vroegen, ja, heb je haar gesproken? Zei, ik heb Mirella gesproken. Ze zei, nee, het is Mirella, want het is maar één L. Maar toen zei ik, nee, ik heb het gecheckt. Klopt. Ja. Is met uh, één L, maar Mirella. Ja, precies. Nee, zo, zo spreek ik het uit. Want waar kom je ja. oorspronkelijk vandaan? Wat je Bosnië. Bosnië. Ja. En um, je bent hier uh, medisch psycholoog. Misschien ja. ook even goed om, dat we daar een beetje beeld bij hebben. Wat, wat, wat doet een medisch ja. psycholoog? Uh, nou, ik werk op de universiteit dan. <coughs> Sorry, ik ben een beetje verkouden. Ja. Dus uh, vandaag. Denk um, um, als medisch psycholoog. Maar uh, voor mij houdt het in eigenlijk dat ik voornamelijk onderzoek doe naar... Um, uh, psychologische klachten bij mensen met een chronische aandoening. En in mijn geval hou ik me bezig voornamelijk met psychosociale klachten bij mensen met hart- en vaatziekten. Uh, daarbij kijken we dan, doen we onderzoek naar uh, wat voor effecten kunnen psychische klachten hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten, op de prognose daarvan, maar ook als iemand een um, hartinfarct heeft gehad bijvoorbeeld, hè, hoe dat dan daarna is uh, voor die persoon. Hoe, hoe de kwaliteit van leven van die mensen is... En dat proberen we te verbeteren. Ja. Dus voor de goede orde ook uh, geen sofa op jouw kamer, uh, nee. geen behandelingen, dat denken mensen natuurlijk snel bij een psycholoog. Nee. nee, dat niet. Nee, Ik doe onderzoek en ik, uh, ik geef les. Ik geef het vak stress en gezondheid, dus uh, ja. dat ook nog. Maar ik heb geen uh, bank op mijn kamer. Nee, nou, maar uh, dat is altijd. Een. En ook goed om te weten, want we zijn hier natuurlijk ook bezig, zoals met een mooi woord heet, met wetenschapscommunicatie. Wat gebeurt er allemaal? Hoe pak je dat aan, dat soort onderzoek? Um, nou, wat ik uh, precies, kijk binnen ons departement doen we verschillende typen onderzoek, hè, op dit vlak. We willen met z'n allen, zetten, of niet met zijn allen, een klein groepje binnen ons departement zet zich in om uh, kwaliteit van leven, dus van mensen met hart- en vaatziekten, te verbeteren. Um, dat doen we door te kijken welke ziekte komen, uh, welke psychische klachten hebben ze, maar ook uh, hoe wij ze kunnen, hoe we dat kunnen veranderen, hoe wij mensen kunnen helpen om een gezonder leven te hebben, om lekker in hun veld te zitten, eigenlijk. En uh, het onderzoek waar ik me voornamelijk mee bezig hou, en met nog een kleine groepje collega's, is dus te kijken hoe wij gezondheidsgedrag kunnen veranderen uh, ja. bij deze mensen. Hè? Want we weten allemaal dat uh, meer bewegen, gezond eten, minder stress ervaren, goede slaapkwaliteit, hebben dat dat uh, geassocieerd is met betere prognose bij mensen met hart- en vaatziekten, maar dat dat vaak lastig te veranderen is. Hè? Dus je zit meestal in een patroon, in een gewoonte waarbij je daar... Um, ja, lastig in je eentje uitkomt en dan proberen wij um, ja, slimme manieren te bedenken om mensen toch ...in beweging te krijgen en te motiveren ja. en, om... Uh, en dan stel ik me zo voor, dan heb je dus bepaalde groepen mensen die je over een tijd volgt... ...en kijkt hoe het met ze gaat, of die rapporteren, hoe gaat het met ja. in zijn werk? Heb je nou proefpersonen? Ja. ja, we hebben proefpersonen inderdaad. In principe, wij werken samen met het Elis steden ziekenhuis hier, afdeling cardiologie. Uh, daar werven we onze patiënten, dus wij bedenken op de universiteit een interventie. Dan gaan we met z'n allen bij elkaar zitten en dan denken we van, nou, dit lijkt ons een goed idee... Vragen we wat patiënten om input, hè? mensen die ook daadwerkelijk hart- en vaatziekten hebben. We proberen altijd in samenwerking te ontwikkelen, hè? want ja. we kunnen wel dingen bedenken, maar als mensen het niet willen gebruiken, hebben we er niks aan. Ja. Dus we vragen mensen om input, ook Precies. zorgverleners, cardiologen. En dan als we iets hebben bedacht, dan gaan we naar het ziekenhuis toe en zeggen we, nou, we hebben patiënten nodig die het willen gaan doen. Ja. En dan delen we ze per toeval in, in een groep die onze interventie krijgt en een groep die dat niet krijgt. Die volgen we gewoon. Uh, op En uh, aan het begin vullen ze een aantal vragenlijsten voor ons in. We doen uh, lichamelijk onderzoek ook. Een fietstest bijvoorbeeld krijgen ze onder andere. En dan gaan ze de interventie volgen. En na drie maanden, doorgaan ze de interventie drie maanden, dan uh, stopt het. En dan gaan we weer de vragenlijsten afnemen. Ze krijgen weer de fysieke testen. Ja. En, dan je, uh, en dan gaan dus, is we is kijken, is de groep ja. die de interventie heeft gehad verbeterd? vergeleken met de groep die het uh, zorg als gewoonlijk heeft gehad. En wat is een voorbeeld van zo'n interventie waarvan je ook bijvoorbeeld hebt gemerkt van hé, hey, dat werkt heel goed en misschien ook een voorbeeld van iets waarvan je dacht nou dat gaat geweldig werken en dat deed eigenlijk niet zo heel veel. Nou dat komen we helaas vaker tegen, dat het uh, niet zo ging zoals we dachten. <laughs> Maar dat hoort, hoort ook bij wetenschap. We leren daarvan ja, inderdaad en dan in het volgende onderzoek passen we dingen aan en dan gaat ja. het wel beter. Uh, nou, we hebben, uh, twee jaar geleden hebben we een heel leuk project gehad waarbij we dus mensen um, een app hebben gegeven die hebben we samen ontwikkeld dan met de patiënten ook. Uh, ze kregen daarnaast een, een Fitbit droegen ze, ze hadden een bloeddrukmeter thuis, een uh, ECG apparaat ook. Um, en van ons kregen ze dan een gedragsinterventie. Als, als psycholoog vinden we dat mm. natuurlijk leuk. Um, ze moesten dan drie maanden lang al die apparaten dragen. En ze kregen één keer per dag een berichtje van ons om eens iets anders te doen. Om hun routine te veranderen. Dus dan was je aan het werk bijvoorbeeld. En dan kreeg je ineens een appje van, hey, stop nu maar even. Kijk om je heen en maak een foto van iets moois wat je ziet. Ja, heel en dat was het. Ja. Ja. En dat was het. We probeerden gewoon elke dag 20 seconden hun gewoonte te verbreken. En uh, na drie maanden dat vol te hebben gehouden, en iedereen bleef het volhouden, dus het is niet zo dat na een paar dagen mensen dachten, we kappen hiermee. Um, bleek dat uh, de mensen in de interventie toch wel wat gezonder waren gaan leven en een betere kwaliteit van leven rapporteerden dan de mensen die dat niet kregen. Mooi. Dus ja, dat was een. Uh, een dat leuke. was een mooie interventie. Ja. Die kun je dan ja. vaker inzetten. En, en dan van die andere categorie. De, de, de categorie dat oh. deed toch niet zoveel <laughs> en we hadden er zoveel van gehoopt. Nou, dat was dus een, een afgeslankte vorm van wat ik net vertelde, hadden we daarvoor gedaan interventie, waarbij we dus uh, niet het gedrag ook hebben gemonitord, waarbij ja. ze dus niet die Fitbit hebben gehad, waarbij ze geen ECG-apparaat hadden, waarbij ze niet ook uh, feedback kregen van, van de devices, zeg maar, die mm -hmm. ze droegen. Um, daar hadden we geen effect op gevonden. Dus blijkbaar was het toch nodig om mensen ook echt daadwerkelijk te laten zien met cijfertjes van... ...hé, hey, je hebt vandaag niet je 10.000 stappen gezet, moet je nog wel even doen. Kijk, dus uh, kijk, ja. dat hebben we dan geleerd van de eerste ronde en dat hebben we verwerkt. Ja, ja. En dat kan zo'n ziekenhuis dan ook weer gaan gebruiken als we uh, met patiënten ja. zee, uh, bezig zijn die in een bepaald traject zitten. Ja. Um, daarnaast, je geeft ook het vak stress en gezondheid. Ja. En uh, ook het onderwerp stress weet je veel van. Um, laten we daar ook maar gelijk, we weten het misschien allemaal wel, uh, net als alcohol, slecht slapen, stress is ook niet goed, hè? Nou, <laughs> daar zijn de meningen over verdeeld. Twee kanten. Uh, ja, twee kanten, nou, dat, is, uh, dat is leuk. Uh, iedereen denkt dat stress slecht is ja. en stress is natuurlijk ook niet uh, fantastisch goed voor je. Um, maar um, er zijn ook onderzoeken die eigenlijk laten zien dat we niet zo bang hoeven te zijn voor stress. En dat is iets wat ik in mijn vak ook uh, altijd probeer door te laten schemeren. Uh, we kunnen heel bang gaan zijn voor stress en het proberen te vermijden en het proberen te managen. Uh, maar als je kijkt naar stress puur, stressrespons wat we hebben, als we stress ervaren, hoe ons lichaam reageert, dat is een fantastisch mooi systeem wat we hebben. En daar hoef je niet erg bang voor te zijn, want het maakt je lichaam eigenlijk klaar voor actie. Het bereidt je voor om dingen te kunnen gaan doen. Dus als we nou eens zo naar stress kijken, dan is het helemaal niet zo slecht voor dus ons. Dus voorafgaand aan een talk zoals dit, een klein beetje stress voelen als je hier op het podium moet ja. gaan zitten, daar is niks mis dat mee. Dat is heel goed zelfs. Ja. En, en waar zit dan het verschil? Hè? Dat snapt iedereen wel zo van, nou, dan heb je af en toe voor een bepaalde taak of je moet iets belangrijks doen. En wanneer kom je in het rood in de zin van, dan, dan is stress niet meer goed. Ja. Hoe kun je dat ook bij jezelf vaststellen? Ja, nou dat is als het echt langdurig aanhoudt. Dus hè, Kijk, als je een beetje stress hebt voor een bepaalde taak en je hebt de taak gedaan en je ziet daarna dat jouw stressniveau afneemt, dat is prima, dat wil je ook hebben. Maar als je merkt, dat ik, stel dat ik nou hè, drie dagen na deze show nog steeds gestrest ben, dan moet ik bij mezelf na gaan denken van, hmm, volgens mij is er iets niet goed, want ik hoor niet drie dagen hierna nog steeds gestrest te zijn. Dus als het heel lang aanhoudt, of als je heel moeilijk herstelt na een uh, stressvol periode, dan... Uh, kun je bij jezelf bedenken, misschien moet ik er iets aan gaan doen. En je had ook een paar mooie uh, uitspraken gedaan. Uh, je zei, ik gebruik bewust niet de term stressmanagement. Sterker nog, daar heb je volgens mij bijna een hekel aan. Ja. Maar jij zegt, en mag je ook uitleggen, je moet vrienden worden met stress. Ja. ja, laten ja. we even met die eerste uitspraak beginnen. Waarom heb je een hekel? Want het is ook een beetje gangbaar bij dat mensen. Oh, mijn stressmanagement, of zo ga ik ermee om. Ja. Daar, wat is daar mis mee? Ja, nou weet je, stress is nu natuurlijk heel, um, komt heel veel voor. Of tenminste, er wordt heel veel over gesproken. Iedereen is gestrest, iedereen heeft stress. En we moeten stressmanagement gaan doen. Nou, als ik stressmanagement hoor, raak ik er al van gestrest. Want dan denk ik: moet ik nog iets gaan managen? Ik heb al zoveel dingen. Ik heb het al zo druk. Ja. ja. Dan moet ik ook nog mijn stress gaan managen. Dus daarom denk ik: van, nou, het, het hoeft niet. Laat die stress gewoon af en toe toe. Het mag er zijn. Dus ja. je hoeft het niet te managen. Je kunt ook eh, kijken naar jouw mindset daarin. Hoe, wat, wat is stress eigenlijk? Leer daarover. Uh, ja. Wat ik al zeg. Laat het af en toe gewoon toe. Het is helemaal niet erg. En gebruik het ook. Ja. En, en oh, wat betekent dan, inzitten. wat jij dan voorstaat, dat je zegt, je moet vrienden worden met stress. Ja. Hoe leg je dat ook aan je studenten en aan de mensen hier vanavond ook uit? Ja, dat klinkt een beetje zweverig. Het klinkt bijna een beetje als <laughs> een soort zelfhulpboek. Ja, ja, precies. Nou, ik bedoel daarmee dus die mindsetverandering, Dus dat je het toelaat. Dat je niet bang voor hoeft te zijn, maar dat je goed naar je lichaam luistert als je stress ervaart van, hoe voelt dat dan voor mij? Ja. Is het dan wel zo erg? En... Uh, als je voor een, een, een spannende taak staat, voor een tentamen, dan zeg ik tegen studenten altijd en dan voel je dat je hartslag omhoog gaat, je gaat aan. Dat betekent ook dat je uh, hersenen dus meer zuurstof krijgen, dat je lichaam dus alert gaat zijn, dat het je gaat helpen om beter te presteren. Dus als je daaraan denkt, nou, dan is stress eigenlijk je vriend tijdens zo'n taak, want het gaat je helpen om beter Helpt te presteren. Om precies om beter te presteren. En tegelijk, eh, want je gaf net al dat voorbeeld, je zei ook, ja, ik heb ook wel eens, je spreekt ook wel eens over major live events. Dat kan een echtscheiding zijn. Het overlijden van iemand. Noem maar op, hè. dat zijn grote dingen. Een ontslag, dat heeft natuurlijk veel impact. Um, dat kan ook tot stress leiden. En tegelijk, je kwam ook een keer een student tegen die zei: Ik heb ook een major live event. Ja, en dat was het tentamen van volgende ja. week. Ja. Dat doet dan vermoeden dat we aan een soort uh, inflatie aan het lijden zijn. van We maken soms dingen ook wel heel groot. Dat klopt. Ja. En wat zei je toen? Want dat was gewoon een student die naar jou toe kwam. Waarmee nee, dat was in, in de collegezaal. Ik had voor het college, daar zaten volgens mij 200 studenten in de zaal. En toen vroeg ik uh, of iemand een voorbeeld zou kunnen geven van een major live event. En toen zei een student, ja, het tentamen. Ja, het tentamen, ja. Dan dacht ik, oké, okay, nou dan ja. moeten we daar iets aan gaan doen. Nou, ja, dat, dat is wel een teken dat um, tegenwoordig wel heel veel dingen, of ja, heel veel dingen, ik wil... Dat niet zo hè, naar zeggen, maar dat er soms dingen wel uitvergroot worden. En dat heeft het denk ik ook mee te maken dat die stress zo centraal staat ja. in de maatschappij. Dat we en zeker onder de jongeren. Ja. Ja. Dus dan is, uh, ja, dat zijn dingen die misschien vroeger, ja, toen ik als ik tentamen had, dan was het tentamen en dat is het. Ja. Maar nu is daar heel veel aandacht voor. Er is heel veel uh, ja, oor naar. Dus dan. Um, ja, soms worden dingen wat uitvergroot, daardoor denk ik. Precies, worden wat uit en daar zou dus ook een aanpak kunnen zijn. Ik weet, toen ik studeerde, dat was eind jaren 90, uh, ik heb daar ook zelf last van gehad, heel veel studenten met RSI. En uh, de, ik heb ook echt uh, mijn veters niet meer kunnen strikken, was vreselijk. En, en heel veel studenten hadden dat met tikken van hun scriptie, we hadden allemaal last van zo'n muisarm. En op een gegeven moment kwam uh, het ministerie van Sociale Zaken, die zei van, we gaan gewoon eens geen campagnes meer voeren. En, en daarna, ook nu, ja, het zal nog wel eens voorkomen, maar het is niet meer zo groot als toen. Ja. Zou zo'n soort oplossing um, ook met stress kunnen of, of is dat te simpel gedacht? Um, het Zo van zou juist door er minder over te hebben, zou je misschien ook weer meer. Ja, het, is, het heeft nu natuurlijk heel veel aandacht, inderdaad. Maar ik, ik denk als je het op een andere manier aandacht geeft, dat het veel effectiever zou zijn. Je kunt het niet negeren. Hè. Studenten mm. hebben nu eenmaal wel stress. En ja, als je kijkt naar de cijfers ook, dan zie je dat ongeveer 60% prestatiedruk ervaart. Dat 50% van de studenten um, vindt dat hun toekomstplannen echt significant uh, belemmerd zijn door bijvoorbeeld de pandemie. Dus er zijn wel. Uh, dingen geweest afgelopen jaar wat voor stress hebben gezorgd, maar en als je dat nog uitvergroot in de media en stressen we moeten daar iets aan doen en we moeten minder dit en we moeten minder dat en we moeten die stressmanagement doen, ja. dan wordt het alleen maar erger. Ik zou ervoor willen pleiten eigenlijk dat je het omdraait en je gaat zeggen van hey hoe kunnen we stress nou gebruiken? Ja, hoe kunnen we het op een goede manier inzetten? Precies. En uh, ook maar even een linkje met het vorige gesprek over die generatie Z. Um, je ziet ook vaak, dat komt volgens mij in alle generaties terug, hè, dat wat oudere generaties al snel vinden, dat jongere generaties zich misschien een klein beetje aanstellen, dat het allemaal wat overtrekken. Joh, wij trokken onze wij gingen ja. lekker door, hè, wij zijn van een andere generatie. Um, en tegelijk zou je ook weer kunnen zeggen, ja, maar de jongere generatie heeft te maken met stressfactoren, zoals bijvoorbeeld FOMO, hè, fear of missing out, dat je constant het gevoel hebt dat je van alles moet, ook met die Facebooks en noem het allemaal maar op. Dat maakt het dan voor de jongere generatie misschien ook wel weer lastiger. Uh, waar, waar sta jij in die discussie? Zit er een kern van waarheid in dat eerste punt, dat de oude generatie vindt, het is allemaal wel heel licht geprikkeld, of zit er ook weer een punt zo van, ja, maar er zijn ook allerlei stressfactoren bijgekomen? Ja, ja de, de beide kanten hebben natuurlijk wel, uh, er is iets voor te zeggen. En uh, wat ik al net zei, de jongeren hebben nu wel stressfactoren die er vroeger niet waren. Vroeger was het misschien een stukje simpeler ook om te leven, want je wist waar je naartoe ging. Er was veel meer uh, structuur, veel meer houvast. Uh, nu uh, hebben ze zoveel keuze. Er zijn zoveel dingen die ze kunnen doen. En de toekomst is dan toch nog onzeker, zeker voor de afgelopen jaren, hoe dat mm -hmm. is gelopen. Uh, nou, FOMO is echt een ding geworden. Uh, dus uh, ja, het, het is een hele andere generatie. Ik weet niet of je dat echt goed kunt vergelijken met elkaar, van hoe dat vroeger was Dankjewel. en nu. Maar aan de andere kant denk ik ook, als je kijkt naar het... Uh, er is een hele oude theorie hè, over stressrespons, hoe dat werkt. Dat je dat kunt oprekken, naarmate, vanaf kleins af aan eigenlijk, hè, dat je kinderen een beetje kunt trainen om stressbestendig te zijn. Soms vraag ik me af of deze generatie dat heeft meegekregen. Maar ze zijn aan de andere kant heel veilig opgevoed, heel veilig ja. opgegroeid. Ja, en als je dan niet heel veel dingen, nare dingen hebt meegemaakt, dan dat blijft de stressrespons ook een beetje klein. Zeg maar. dat, dat noemen ze wel eens dan de curling generatie, hè? dat de ouders heel wat weglopen weg te poetsen oh, ja. en die kinderen heel gladjes zo. Maar Precies. dat is misschien wel te gladjes. Ja. De curling, ja van die sport, hè, dat je met van die bezems, uh, die uitdrukking heb ik ook wel eens gehoord. Um, en dan ook misschien wel leuk, altijd om te weten dat mensen zeggen van ja, hoe pak je dat nou aan voor jezelf? Want je hebt natuurlijk altijd, uh, dan doe je allerlei onderzoek naar stress en dan ben je net als de longarts, maar dan steekt hij zelf een sigaret op. <lacht> en het leuke is, we kunnen straks controleren, want volgens mij zie ik uh, in ieder geval wat familieleden hier in de zaal. <lacht> uh, ja, precies, kijk, je dochter zit er bijvoorbeeld. Uh, dus we kunnen straks nog even factchecken. maar ja. hoe ga je zelf met stress om? Want um, jij hebt ook allerlei ballen die je in de lucht moet houden. Een druk gezinsleven, ja. uh, noem het allemaal maar op. Ja, nee, ik ervaar zeker stress <lacht> af en toe, dus ik ben niet stressvrij. Maar hoe ik het probeer te doen, is uh, door mezelf heel vaak eraan te herinneren dat ik maar een mens ben. Dus uh, ik huil, ik lach en dan soms moet ik heel erg lachen om mezelf waar ik stress over heb en... Uh, andere keer laat ik het gewoon toe en ben ik een paar dagen gestrest en op een gegeven moment stopt dat en dan denk ik, oké, okay, nou kan ik weer ademen en uh, ik accepteer het zoals het is eigenlijk. Ik, ik probeer er niet, uh, niet te veel tegen te vechten. Denk ik, maar hè, u mag het vragen. Misschien komt het heel anders over op mijn omgeving, dat weet ik niet. We, we, we kunnen straks even gaan vragen. En, ja. en is dat overigens dus ook een van jouw adviezen? Of heb je tot slot, ik ga zo natuurlijk ook vragen of we vragen uit de zaal, maar nog andere adviezen? Nou, dat wil ik iedereen nog wel even ja. meegeven als het gaat om het omgaan met stress. Ja, ja nee, mijn advies zou echt zijn om, um, om het toe te laten. Om het te laten zijn en uh, niet te veel tegen te vechten... Um, we zijn maar mensen en stress hoort bij het leven. Je wilt eigenlijk ook niet een stressvrij leven hebben, want dan wordt het heel saai. Uh, dus stress hoort er nou eenmaal bij. Gebruik het op een positieve manier wanneer je kunt, zou ik zeggen. Heel goed, dankjewel. Uh, ik ga ook hier weer uiteraard de gelegenheid uh, voor vragen. Wat u kwijt wil, wat u nog wil opmerken, waar u zich over verwondert, noem maar op. Ja, um, u heeft het over dat er een link is tussen uh, uh, bepaalde psychische fenomenen en bepaalde. Um, fysiologische of somatische fenomenen, zoals cardiovasculaire ziektes. Um, is het iets, iets waar al lang onderzoek naar wordt gedaan? Um, of is het iets van alleen de afgelopen vijf of tien jaar? En uh, vindt u dat er genoeg aandacht aan wordt besteed? Of zijn we nog te veel aan het focussen op alleen de fysiologische aspecten ervan? Hele leuke vraag, dankjewel. Um, nou, er wordt al jaren onderzoek naar gedaan. Uh, dat is dus best wel een, ja, cardiopsychologie, hè, is het veld waar we daar onderzoek naar doen. Uh, in Nederland zijn wij, denk ik, hier in Tilburg wel de grootste, of in Europa zelfs, de grootste onderzoeksgroep die zich daarmee bezighoudt. Um, dus het is wel een, um, ja, een, een gebied wat heel veel aandacht heeft uh, gehad, maar natuurlijk vind ik nog steeds dat het te weinig aandacht krijgt. Want uh, onderzoeken van een aantal jaar geleden laten zien bijvoorbeeld, als je alleen al kijkt naar gezondheidsgedrag bij mensen met hart- en vaatziekten, dat 80% van hart- en vaatziekten voorkomen zou kunnen worden als we het gezondheidsgedrag zouden aanpakken. Dus daar is zeker nog heel veel werk wat wij kunnen doen om uh, ziekte te bevorderen. Dank. En dank ook. Andere vragen, opmerkingen aan deze kant en hier vooraan loop ik eerst even naar u. Ja, de link eigenlijk naar de hele privacy uh, gebeuren. Want je ziet vaak dat het onderzoek heel goed, uh, ja, goede intentie heeft. Het leven van mensen verbeteren. En dan wordt het ingepikt door de zorgverzekeraar. En dan moet je door allerlei hoepeltjes gaan springen. Plus, ik heb ook de Fitbit hoor, maar uh, ik zit op een gecombineerde leefstijlinterventie. Het is gewoon een hele eenheidsworst en het dient eigenlijk niemand. En er zit ook onderzoek aan... Uh, aan de grondslag dus de, hoe, hoe die relatie uh, zit en kunt u uiteraard wat bedoelt u met die eenheidsworst hoe geeft daar nou een ja. beetje dat aan beeld en ontdekt dan iets uh, he, van oh dit werkt ja. en dan moet iedereen dat gaan doen op dezelfde manier ja. he, of je nou GGZ bent of je bent hoog opgeleid of laag opgeleid je hebt al honderd diëten gedaan of maakt allemaal niks uit je gaat allemaal eh, anders krijg je medicijn niet of anders krijg je dit niet ja. Ja. Ja, goede vraag. Um, kijk, hoe wij het doen, wat ik net ook aangaf, wij proberen wel interventies met uh, samen te ontwikkelen met de eindgebruiker. Dus op die manier proberen we wel met iets te komen wat uh, op, uh, ja, op individueel niveau ook aan te passen is aan patiënten. Dus dat, we niet alles aan iedereen, dat, niet, dat niet iedereen precies dezelfde interventie krijgt. Wij gebruiken bijvoorbeeld nu ook kunstmatige intelligentie en chatbots, zodat met mensen ook daadwerkelijk in gesprek kunnen gaan en uh, gepersonaliseerd advies kunnen geven. Mm -hmm. Um, want ja, ik ben het helemaal met u eens, hè. one size doesn't fit all, zeggen wij ook altijd. Ja. Het moet wel een beetje aansluiten op de belevingswereld van de, van de patiënt uh, en ook de behoeften die je hebt. Dus ja. uh, een van de dingen binnen ons onderzoek is dat we echt gaan kijken naar wat zijn nou de behoeften. Dat, gaan, dat doen we in focusgroepen en interviews met de eindgebruiker. En dat nemen we mee in de eerste ronde van ontwikkeling. Dan laten we zien wat we hebben ontwikkeld. ...mogen de patiënten weer input geven en ja. dan komt pas een eindproduct. En, en zo zou het natuurlijk overal moeten, maar ik denk mevrouw vooral aangeeft... Ja, ...in de praktijk, bijvoorbeeld van verzekeraars, zie je dat ze dat soort stappen helemaal overslaan... ...en op een gegeven moment denken, oh dit werkt, dat moet iedereen dan maar gaan doen, want dat is lekker goedkoop. Ja. Dat is ja. natuurlijk niet wat jij wil, uiteraard. Nee, maar zie niet, je dat wel uh, gebeuren ook in de praktijk? Uh, nou, er zijn nog denk ik relatief weinig uh, gepersonaliseerde interventies beschikbaar. Want het, is, het duurt best wel even voordat we dat hebben gevalideerd, voordat het ontwikkeld is. Gevalideerd en dan pas dat het naar de zorgverzekeraars gaat. En die moeten dan ook maar net willen hè, wat wij hebben ontwikkeld: dat het niet te duur is en dat het uh, begrijpelijk is. Dus Um, dat duurt wel een paar jaar denk ik voordat we zover zijn dat zorgverzekeraars dit soort interventies gaan aanbieden. Ja. Dank daarvoor. Aan deze kant ook een vraag. Ja, u noemde een uh, succesvolle interventie waarbij mensen dus uh, 20 seconden iets anders deden dan hun routine. En dan vraag ik me af, uh, hoe kwamen jullie op het idee dat dat uh, kwaliteit van leven zou kunnen verbeteren? Want het is niet meteen evident voor mij dat 20 seconden dat zou kunnen doen. Nee, nee het is, we hebben niet alleen gekeken naar dat component, of dat dan kwaliteit van leven verbetert, maar de complete interventie. En het onder, ja, die hele interventie bestond dus onder andere uit die berichtjes, maar ook dus van monitoren van, uh, met de Fitbit, uh, je gewicht, je kreeg voedingsadviezen, uh, advies voor fysieke activiteit om uh, wat meer ja. te gaan bewegen. Dus alles bij elkaar genomen zorgde ervoor dat de kwaliteit van leven verbeterde, uh, omdat de mensen zich waarschijnlijk gewoon wat fitter zijn gaan voelen. Maar het is ook gewoon denk ik, de verwondering, hoe, hoe kom je op dit soort ideeën en op dit soort interventies? Ja. Doe je dat met je collega's? Dat je, is dat het brainstormen? Of, of is dat uit de literatuur dat jij, hey, is interessant? Ja, op ja, in beide manieren komen we daarachter. We, voor dit project bijvoorbeeld, het was een uh, groot consortium met, uh, uit verschillende landen. Europese landen hebben we daar mee gedaan. En um, nou, dan ga je bij elkaar zitten en je gaat bedenken, wij zouden graag een interventie willen doen. Je gaat een beetje rondkijken wat er beschikbaar is. Hoe moeten wij dat nog aanpassen? We zijn we het ermee eens? Um, en dit was toevallig wel een bestaande interventie uit Engeland. Uh, die we hebben vertaald voor onze patiënten. Dus, uh... Precies, dus het komt ook weer voort uit onderzoek wat andere ja. mensen hebben gedaan, wat je weer door probeert te vertalen. Ja. Mooie vraag, ook dank. Andere vragen of opmerkingen? Anders, uh, met permissie, uh, mag ik u ook een vraag stellen? Want u, uh, ik, ik zag jullie samen zitten. Volgens mij spreek je hier met de man van. Uh, dat klopt, dat de vriend klopt. van. Ja. De van. Ja. De verkering inderdaad. De verkering, nou ja, hoe we dat noemen. Uh, there's something going on. hè? Um, hoe stress, Ja precies, nee, heel goed, we gaan het zo over hebben, maar ik ben gewoon benieuwd, uh, want we hebben het over zo'n prachtig thema, dat is natuurlijk ook wel leuk, ja, hoe gaat dat in de praktijk, hoe, hoe ervaar je dat zelf? Ja, ik moet dit antwoord goed formuleren, dan heb ik vanavond ruzie en dan is een stressprons behoorlijk groot. Uh, maar daar moet je vrienden mee zijn. Precies, daar moet je vrienden mee leren en dat heb ik de afgelopen tijd ook geleerd, dus maar het, uh, nee, dat gaat prima, hartstikke goed. Ja. Hoe doet je moeder hè? Goed ook Ze doet het hartstikke goed um, laatste vraag of opmerking uit de zaal nog iets wat u wil weten wat u verbond. oh sorry aan deze even even wachten op de microfoon van, van mag ik nog een hele kleine vraag van uh, uh, is er iets bekend over uit engeland dan over uh, longitudinaal onderzoek over hoe dat dan ook na vijf jaar of na tien jaar nog functioneert nou. Ja. Leuke vraag, dat, dat doen wij ook. Wij kijken inderdaad, want ik zei net heel kort dat we kijken voor de interventie, hè, hoe iemand is en dan daarna. Dat is de eerste nameting. Maar we volgen patiënten ook op na zes maanden nog en na twaalf maanden bijvoorbeeld hebben we het gedaan. En wat we zien helaas is dat meestal na drie tot zes maanden iedereen weer een beetje terugkeert naar zijn eigen functioneren, zoals dat er van tevoren ook was. En dat er maar een klein groepje patiënten is die omhoog blijft gaan, om maar zo te zeggen. Dus dat die dat gezondheidsgedrag ook echt volhoudt. Dus vanuit dat perspectief ook zijn wij nog steeds zoekende naar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die interventies van ons ook op lange termijn effectief blijven. Dus dat wij mensen helpen om het gezondheidsgedrag ook lang vol te houden. En dat kunnen we eigenlijk leren door die kleine groepjes die het blijven volhouden, om die in te, te interviewen, om daarop in te zoomen en te leren van wat helpt... Om dat te doen. En dat, uh, dat verwerken we dan weer in het volgende onderzoek. Dank voor jouw toelichting. En Kijk u dan krijgt dan. uiteraard ook een hartelijk applaus. Dankjewel. Dankjewel.